Oké. Okay. Ik hoop dat die niet voor ons is. Zo wel niet. We staan nu bij de uitgang. Um, we gaan er zo uit, lijkt me is uitgang. Uh, ik zie wel wat politie. Ik zie even kijken. Drie busjes geloof ik. Oh, die Nou. Nou. Nou. Niet echt iets. Nou. Ja. Ik hoop dat ze er niet nou. iets mee doen. Twee busjes. Nou. De eerste mensen gaan. Nou. makkelijk naar buiten. Lijne Ik ben zelf altijd een beetje bang voor anti leuzen. Dat is vooral omdat ik bang ben dat het mensen afschrikt. Maar tegelijkertijd denk ik: ja, als je er goed over nadenkt, dan is het misschien ook wel een beetje zo dat kapitalisme en een leefbare wereld niet goed samengaan. Uh, en als je radicale acties doet en. Het was medium-radicaal, we hebben met 300 mensen iets bezet. Als je radicale acties doet, dan moet je ook bereid zijn om een radicale analyse te maken. En ja, als je erover nadenkt, oneindige economische groei, niet mogelijk. Economische groei heel vaak ook afhankelijk van uitbuiting van anderen. Uh, ja, dan is A, anti, anti misschien best wel een logische leus. Anti-capitalist. Anti want naast alle vrolijke, normale, doe het voor onze kinderen leuzen die, normaal, die de klimaatbeweging normaal altijd scheelt, stonden een paar blije mensen ons op te wachten toen we naar buiten liepen. En nu gaan we weer uh, terug richting het klimaatkamp. Uh, bij de isolatorweg en de zekeringweg, waar iedereen echt super welkom is om straks te komen, om met ons te praten, om iets te zeggen, om geld te doneren. Want we hebben toch geld te weinig voor onze actie. <laughs> en uh, nou, we hebben allemaal deze fancy pakjes aan en zo. En uh, misschien ook wat legal cost en we hebben dingen gedaan. Dus dat uh, nou, als je wilt doneren, als je geld over hebt, kan altijd altijd fijn. En we gaan straks ergens. Uh, even zitten en ik hoop dat dat in deze video is voor uh, een speech van iemand die ook in Endiculand super goede speeches geeft die nog niet zo vaak een speech heeft maar wel heel erg goed is um, en die uh, gaat ons hopelijk, ons en mensen die er nog bij zijn, hopelijk vertellen over haar analyse van de dag en wat het wel is maar dan gewoon wel Als je 300 mensen toe moet spreken, dat is uh, moeilijker om die. Uh, nou ja, dan ben je ook wel verplicht iets goed te zeggen. Terwijl als je op een Facebook Live feed uh, random dingen zegt, dan uh, hoeft dat niet per se. Um, maar ik geloof dat we nu nog gewoon aan het lopen zijn. Dus dat het misschien niet super nuttig is als je urenlang door praat. Um, Ja, dan uh, stop ik weer even tot de speech begint.